Okay. Wait a minute. Nee! The next day. Je staat naast me. Fuck, een Ah, Hij heeft hij jullie gezien? Dit, kom maar binnen. Kom maar binnen. Goed tot de meneer. Kom tot de meneer. Kom tot de meneer. Spaans. Ah, de meneer. Kom tot de meneer. Kom tot Ah, meneer. Kom tot de meneer. Kom tot de meneer. Dat kind, dat stal me echt de tering, hè? Die stalkt jullie stalt me, mijn god! Oh shit! MANEO! MAN de NOMO! Je mag niet leven! Laat ik een nepat terug! Hier, deze generator! Oh wat? Ja, hier staat er ook in. Oh wacht wacht, weg, die kommu je losmaken. Verdomme. Is ook weer zo'n aarf. Ah die ah, shit shit shit, die killer komt eraan. Ja oké okay, die killer komt eraan, wegwezen. Oh shit die is hier! KUT! Ik ben hier! Boy! Die stond er is Ik dat het niet te beschermen! <tie> nee, nee, dat is dat niet in de film! Weeks later. <laughs> <laughs> Shit, he's in. Echt... <laughs> See him down, yo. Youngie, youngie, youngie, sich. echt waar yo. Scham u gewoon. Hij mist alles. <laughs> Echt waar, joh. Ik heb met die jongen. Oh, je is echt een fucking loser. Hé, hey, laat mij spelen. Ik heb je de controle gegeven. Oh mijn god! Oh nee. Deze gaat echt een ramp, hoor. Sorry, sorry, sorry, sorry. Ah! Drop dat, drop dat! Oh, I get fucked! toch knop dat is om te unhoeken? Oh, okay. oké. No! What the fuck?! Mijn naam Ren, is name! Help mevrouw! Nee! <laughs> ik had zoiets vergeten als ik mijn dat Ik vind ah. ja. Waarom hoor die? Waarom? Ah. Oh, what the fuck? <laughs> He's <coming. laughs> ah. no, no, no. Oh,